Dit is de collageen. Het is een mix van collageen, vitamine C, vitamine D, aminozuren en heel veel antioxidanten. Nou, collageen is de bouwstof van onze huid, haar, nagels, botten en gewrichten. En vanaf ongeveer je 25 ste begint het collageen al af te nemen en kan de huid dus gaan verslappen. Nou, door dit iedere dag een schepje in water toe te voegen uh, ga je dus je huid weer verstevigen en blijft die langer mooi.